Mijn naam is Hassan Mabie, 32 jaar oud. werk bij Sport City Gouden als clubmanager en onderdeel van de Gouden Sportraad. Hi, hi. Hi. Op jonge leeftijd wist ik eigenlijk wel een beetje wat ik wilde. Ik was 9 jaar oud en ik had een vriendenboekje geschreven. Mijn schoonzusje heeft die nog ergens in bezit. En daar stond in dat ik sportmanager wilde worden. Nou, en op mijn 24e was het zover, toen werd ik ook sportmanager. En dat hebben we destijds nog wel even benadrukt en gevierd. Dat ik op jonge leeftijd wist wat ik wilde en op oudere leeftijd nog steeds de functie bekleed om mensen te kunnen helpen. Dat is fijn. Ik ben gestart in de sportbranche bij Sport City. En daar sport ik eigenlijk al twee jaar gratis door het aanbrengen van leden. Het lukte mij dus snel en makkelijk om mensen aan het bewegen te krijgen. Waardoor een medewerker vroeg van hé, hey, lijkt het jou niet leuk om hier te gaan werken? Je kan makkelijk mensen overtuigen. En dat is uiteindelijk ook ons doel. En toen is het eigenlijk allemaal gestart. Nu werk ik inmiddels al acht jaar en met heel veel plezier omdat ik zelf werk in Gouda, had ik regelmatig contact met de gemeente. En iemand heeft mij geadviseerd van, er komt een sportraad. Vind jij het leuk om je daarvoor aan te melden? En toen dacht ik, hé, hey, dat is tof. Nu heb ik het voornamelijk op kleinschalig niveau kunnen realiseren. Hoe tof is het zometeen als je de gemeente Gouda aan het bewegen kunt krijgen. En dat is wel iets waar ik voor, uh, voor wil gaan. Ik denk dat mijn verenigingen mij zien als een persoon die assertief is, graag meedenkt leuke dingen organiseert, om te zorgen dat het gezellig is. Want het is inspanning van de activiteit, maar ook ontspanning rondom de activiteiten. Dat ik daar wat toon aan in ben, om te zorgen dat we leuke dingen kunnen organiseren. Op jonge leeftijd was dat met fitnessen, met vrienden. Dat gingen met vier tot zes gasten gezellig sporten. Naarmate je wat ouder wordt, verandert je interesse, dus dan ging bijvoorbeeld padellen. Nou, daar deed ik eerst samen met mijn tweelingbroertje en uiteindelijk eindig je met een groepje van tien man. En hetzelfde met voetbal. Je vriendengroep komt erbij en er komen continu mensen bij. Waardoor je het leuk kan zeggen dat je je omgeving laat bewegen. Wat wij nu met het sportplatform doen is eigenlijk eerst ontdekken wat heeft Gouda nodig... ...middels een 100 dagen plan. Ik merk dat op verschillende leeftijdscategorieën, zowel jong als oud... ...dat sporten wat minder gestimuleerd wordt. Bijvoorbeeld bij ouderen, een stukje vereenzaming... ...en ook vanuit mijn eigen werk wil ik merken dat we daar een rol kunnen gaan betekenen. Daaromheen merk ik ook gewoon in de woonwijken... ...dat de beweegmogelijkheden meer gestimuleerd mogen worden. En als uiteindelijke doel willen we gewoon bereiken dat... ...ieder inwoner van Gouda voldoende kan bewegen of sporten... ...binnen de mogelijkheden die er zijn. Wij kiezen nu voor vergaderingen om iedere keer bij een andere vereniging onszelf uit te nodigen. Om gewoon ook een half uur de tijd te hebben om het gesprek aan te gaan. Van wat speelt er op een club? Wat kunnen wij eventueel voor jullie betekenen? Waar zijn we mee bezig? Om uiteindelijk het net op te kunnen halen en het grotere plaatje te kunnen schetsen met elkaar. Zodat we uiteindelijk ook gevraagd, maar ook ongevraagd advies kunnen geven aan de gemeente. Het gevoel dat we gouden aan het bewegen krijgen. Wat bij mij binnen zou komen is dat ik een vreugdedansje doe. Ik vind het fantastisch om te zien dat mensen bewegen en een resultaat boeken. Dan heb ik wel het gevoel dat ik een bijdrage heb kunnen leveren. Ja.